is om 70, 80 procent. 1 miljoen. Dat hij zo razend had omhoog geschoten. Videogaming en e-sportindustrie. Fundamenteel en technisch koopsignaal. Het bewustzijn van deze valkuilen kan al heel erg helpen. In dit talkshow behandelen wij beursnieuws, beleggingpraktijk, tech versus fund, fire en natuurlijk crypto. Daarnaast houden wij een kuske portfolio bij te gast, financiële influencers en professionele beleggers. En maak jij kans op leuke prijzen met Raad het Aandeel. Jordi Beuving van de Aandeelhouder geeft jou een update van de beurs. Swingtrader Jordi van de Pas geeft zijn psychologische kijk op beleggen. Een exclusief interview met Martijn Roosemuller, CEO van Vanek Europe. Beleggers Academy legt je uit wat een ETF is. Edgar de Haas van Trading Strategy analyseert Just Eat Takeaway. Daarnaast deel ik, Cita de Sheen Gedu, hoe jij jouw portfolio kan indelen. Raoul Esserboom van Cryptotakis deelt zijn heldere kijk op de cryptowereld. En Roy, kuske volger, deelt zijn ervaring. Daarnaast deel ik, Cita de Sheen Gedu, wat persoonlijke financiën zijn. Tot slot, maak je kans op het boek Common Stocks and Uncommon Profits van Philip Fisher bij Raad het Aandeel. Beursnieuws. We beginnen deze talkshow natuurlijk met wat beursnieuws. En Jordi Beuving van de aandeelhouder die gaat jou alles vertellen over het afgelopen jaar, maar ook de vooruitzichten voor het komende jaar. Ja, 2021 was een ontzettend goed beursjaar. We zien dat een heleboel aandelen hebben ontzettend veel rendement opgeleverd. SP 500, de belangrijke Amerikaanse beursindex, heeft 27% rendement opgeleverd. Nasdaq 100, de technologie-index van de VS, heeft ook 27% rendement opgeleverd. Uh, we zien ook dat onze eigen AX, de Nederlandse index, die uh, heeft ook 30% bijna uh, opgeleverd. Ja, dat is gewoon. Op één jaar is dat ongekend. Dat is ontzettend veel. Ja, super netjes. En nou ja, voor de kijkers natuurlijk, wat zijn de best scorende aandelen? Nou, de best scorende aandelen, afgelopen jaar de big tech aandelen, grote technologiebedrijven zoals Apple, Microsoft en ja, Alphabet, de moederbedrijf van Google. En we zien ook dat met name chip aandelen een hele goede performance hebben gehad. Bedrijven zoals ASML, AMD, Nvidia, Applied Materials. Heel veel rendementen ook opgeleverd, echt, soms 70, 80 procent. Oh, dat is aardig ja, veel is inderdaad. Maar hoe de, komt ja. dat dan? Nou, met name omdat de afgelopen jaar uh, sprake was van een enorm chiptekort. Het is best wel lastig om een uh, chip te maken. Het is heel duur en er zijn niet zo heel veel bedrijven die chips kunnen maken ook in de wereld. Dus je ziet dat uh, ja, die bedrijven maken ontzettend veel winst nou. En de vooruitzichten zijn hartstikke positief. Vooruitblik voor 2022, Jordi? Ja, tuurlijk. 2022 uh, zullen nog steeds een aantal thema's die afgelopen jaar belangrijk zijn, die zullen nog steeds belangrijk zijn. Uh, denk aan de problemen in de supply chain. Ik zei het net al, bijvoorbeeld het chiptekort. Het is niet alleen een chiptekort, het is een tekort eigenlijk aan alles, aan, uh, aan grondstoffen, aan materialen, aan arbeid, aan vervoer. Uh, dus dat is belangrijk om in de gaten te houden komend jaar. En een ander thema is, uh, ja, is de renteverhoging. Die zit er toch aan te komen. Uh, ja, de Federal Reserve heeft al gezegd, in ja, 2022 gaan we die rente toch echt omhoog gooien. Nou, aan het begin van de uh, coronacrisis 2020, februari maart, zijn uh, centrale banken begonnen met het stimuleren van de economie. Omdat natuurlijk, ja, crisis, uh, onzekerheid, uh, ja, wat doen ze dan? Dan verlagen ze de rente, uh, zodat het goedkoper wordt om geld te lenen en uh, zodat consumenten meer gaan uitgeven. Dus is het idee, die renteverhoging uh, zal er moeten komen, maar dan heb je het omgekeerde effect. Dus voor bedrijven wordt het duurder om geld te lenen, hun oh. uh, kosten voor kapitaal gaan omhoog. Consumenten zullen eerder gaan sparen, minder uitgeven. En dat ja, kun je terug gaan zien in de omzet van bepaalde bedrijven. Voor beleggers is dat, uh, ja, is dat wel uh, minder als dat gebeurt. Wat zou je de beleggers, als ze nu gaan instappen, aanraden om te doen? Uh, nou, zoals ik al zei, de aandelenmarkt zijn ontzettend hard afgelopen, afgelopen jaar. En we zien wel dat uh, bepaalde sectoren, bepaalde aandelen, uh, technologieaandelen, groeiaandelen... Die hebben gewoon een, een pittig prijskaart. Je hebt enorme waarderingen. Je betaalt echt gewoon de hoofdprijs voor, uh, voor die aandelen. Uh, denk aan Nvidia, en AMD, maar ook aan Tesla. Bijvoorbeeld best ja. wel bekende uh, namen. Ik zou die kant niet opgaan. Ik zou meer voor de ja, uh, kwaliteitsaandelen kiezen die, wat minder, uh, die een lagere waardering hebben. En ja, waar je op de lange termijn gewoon wel uh, ja, goed bij zit. Gewoon steady uh, aandelen. Ja, inderdaad. Ja. Nou, super. Heel erg bedankt Jordi Psychologie. Hallo, mijn naam is Dory van der Pas en ik licht graag de Holy Grail toe met betrekking tot beleggen vanuit mijn achtergrond in de psychologie. Wat ik zie en in eerste instantie mezelf er behoorlijk schuldig aan heb gemaakt, is dat mensen geneigd zijn een Holy Grail te zoeken, oftewel een een of ander geheim systeem wat het allerbeste werkt met betrekking tot beleggen en of de streden. En het gekke is dat mensen dit vooral zoeken in bepaalde gekke ratio's om een fundamentele analyse te doen of de beste setup aan de hand van een technische analyse of een bepaalde super indicator. Echter ben ik ervan overtuigd dat de Holy Grail letterlijk en figuurlijk tussen je oren zit. Oftewel, dat ben jij zelf. Met mijn achtergrond heb ik ook aardig wat naar mezelf gekeken tijdens mijn trainingcarrière. En het is ongelooflijk om te zien hoeveel je wordt geconfronteerd met vooral jezelf. Dit komt omdat er een hele hoop psychologie bij komt kijken. Beleggen en vooral treden is namelijk een van de weinige beroepen waarbij je alles volgens het boekje kunt doen, maar alsnog geld kunt verliezen. En verliezen heeft al snel een negatief impact op ons beslissingsproces. Het is zelfs zo dat we in een rouw kunnen gaan na het verliezen van een aanzienlijk bedrag. Dus er komen bewust of onbewust heel wat emoties bij kijken en ik roep altijd hoe hoger de emotie, hoe lager de intelligentie. Uit studies blijkt dan ook dat emotioneel gezien 100 euro verliezen meer met ons brein doet dan 200 euro winnen. En dit zorgt ervoor dat we dus een sterke neiging hebben om verlies te vermijden. Dus een loss aversion hebben. Maar het gekke is dat juist mede door dit gegeven we ons schuldig gaan maken aan gedrag wat de kans op verliezen eigenlijk alleen maar groter maakt. Voorbeeld is als je ziet dat iemand casino binnengaat. Als je aan het begin van de avond naar binnen gaat, hebben mensen de neiging om hun fiches heel voorzichtig aan de roulette tafel uit te geven en proberen ze eigenlijk zo langzaam mogelijk geld te verliezen. Maar aan het einde van de avond, met nog maar een paar fiches op zak, hebben ze de neiging ineens om echt risicovolle gokken te nemen. Dus mensen verschuiven van risicomijdend gedrag aan het begin van de avond, als ze nog veel geld hebben, naar, als ze dat geld hebben verloren, risicozoekend gedrag, omdat ze proberen het verloren geld terug te krijgen. We zien het, dit proces dat hetzelfde is bij beleggingen. Dit laatste heet dan ook de revenge trading. Het is overigens ook aangetoond en dan spreek ik ook uit eigen ervaring dat beleggers eerder geneigd zijn binnen de aandelen te verkopen in een poging wat winst te nemen, terwijl ze tegelijkertijd geen nederlaag willen accepteren in het geval van grote verliezen. Waardoor je winnende trades klein blijven en je verliezende trades veel te groot laat worden met de gedachte: "Ah, het komt wel goed." Nog een reden waarom we vaak verkeerde beslissingen maken. Philip Fisher, een Amerikaanse aandelenbelegger en een auteur van een interessant boek Common Stocks and Uncommon Profits, schreef dan ook Er is waarschijnlijk meer geld verloren gegaan door beleggers die aandelen hadden die ze eigenlijk niet wilden hebben, maar toch vasthielden om te proberen tenminste nog kiet te spelen, dan om welke reden dan ook. Conclusie van mijn boodschap? Er ligt heel veel mogelijke winst in de confrontatie met jezelf door bijvoorbeeld verlies en het zelfbewustzijn van de psychologische valkuilen waarin jij als investeerder en of trader in kunt stappen. En ik ben van mening dat we vaak zelf de grootste struggle zijn tot efficiënt en winstgevend beleggen, met name traden. Nou, ik heb geen tijd in deze video om met tips te komen, maar het bewustzijn van deze valkuilen kan al heel erg helpen. Dus ik hoop dat ik met deze korte video je hebt kunnen aansporen om hier meer aandacht aan te besteden. Fijne dag! Bedankt Jordi Beuving voor jouw visie voor dit jaar. Wij gaan ASML toevoegen aan het kuske portfolio. Jordi van der Pas, bedankt voor de holy grail. Helaas geen tips, maar dat voor de volgende keer. Beleggen in partij, beleggers academy. We beginnen met beleggen. Eitje. Deze microcursus gaat over een populaire tip die vaak verkeerd wordt begrepen. Beleggen met 100 euro per maand in ETF's. We gaan het hebben over vier onderwerpen. Wat een ETF is. Welke populaire ETF's interessant kunnen zijn voor jou hoeveel het kan opleveren op de lange termijn, en waar je ETF's kan kopen. Stap 1. Wat is een ETF? Een ETF is een beetje zoals een doos bonbons met een strikje eromheen. Sommige bonbons zijn erg lekker en andere niet. Maar je hebt in elk geval verschillende bonbons. Een ETF is een doos met aandelen. Sommige hebben een goed rendement en andere wat minder. Als je net begint met beleggen, kun je niet voorspellen welke er beter gaan renderen. Weet je hetzelfde als met bonbons, als je ze nog nooit geproefd hebt, dan weet je ook niet hoe ze smaken, toch? Stap 2. Wat is de juiste ETF? De meest gekochte ETF belegt in 500 grote Amerikaanse aandelen, zoals Apple en Google. Misschien heb je wel eens van de S&P 500 gehoord. Het gemiddelde rendement hiervan is 8%. Maar pas op, dit rendement schommelt enorm. In het slechtste jaar, 2008, heeft de ETF een rendement van min 39% laten zien. En in de afgelopen drie jaar waren de rendementen juist heel hoog. 28%, 16% en 24%. Deze schommelingen maken echter niet uit wanneer jij voor de lange termijn belegt. Een onderzoek van een grote Amerikaanse vermogensbeheerder, Vanguard, laat zien dat de beste beleggers mensen zijn die hun inloggegevens kwijt zijn. En de jaarlijkse kosten die je betaalt aan de ETF om erin te beleggen, zijn 0,1%. Als je 100 euro in de ETF belegt, moet je 10 eurocent per jaar betalen voor een gemiddelde opbrengst van 8% per jaar. Stap 3. Hoeveel kun je verdienen met 100 euro per maand? Dit zal je wellicht verwazen, maar door het magische effect van rente op rente kun jij ook met maar 100 euro per maand miljonair worden. Let me explain. Rente op rente is wanneer jij rente ontvangt op eerder ontvangen rente. Je belegt 100 euro en ontvangt 8% rendement. Het jaar erna ontvang je rendement op 108 euro. Heb je deze quote van Einstein wel eens gehoord? Rente op rente is het achtste wereldonder. En dan nu door naar wat jij hiermee kan verdienen. Vraag, hoeveel heb je geïnvesteerd na 62 jaar wanneer je 100 euro per maand inlegt? Het antwoord is 84.000 euro. Lekker gedaan. Maar wat nou als je dat had belegd? Met een gemiddeld marktrendement van 7% komt het uit op 1 miljoen. Niet gek voor een keer een avondje minder uit eten of voor een paar schoenen minder kopen. Stap 4. Waar koop je een ETF? Op dit moment heeft het zin om een rekening te openen bij de Giro. Ze zijn voor aandelen niet de goedkoopste, maar voor ETF's wel. Er zijn 5 ETF's bij de Giro die in de S&P 500 beleggen, waar jij per maand één keer in kan beleggen zonder transactiekosten te betalen. Als je een rekening bij de Giro hebt geopend, dat kost ongeveer 15 minuutjes kun je de ETF opzoeken en deze aankopen. Het maakt volgens de wetenschap niet uit wanneer je dit doet. Zelfs als de koers nu hoog lijkt, is het zo goed als zeker dat je over 10 jaar nog steeds dikke winst hebt. Samenvattend, een ETF is een belegging waarmee je in meerdere aandelen tegelijkertijd belegt. De meest populaire ETF belegt in de S&P 500. 500 grote Amerikaanse aandelen zoals Apple en Google. Als je 62 jaar lang elke maand 100 euro in aandelen belegt, dan ben je aan het einde van die 62 jaar miljonair. Als laatste, ETF's kun je goedkoop aanschaffen bij de Giro. Maak een screenshot van deze samenvatting of bookmark deze post zodat je het niet vergeet. Fondsen en ETF's. Nou, Nu je weet wat een ETF is, uh, gaan we verder naar Martijn Rosenmuller. Hij is CEO van Ag van Europe. Wat ik me afvroeg, wat zijn nou populaire ETF's bij de nieuwe belegger? Nou, wat we gemerkt hebben, ik dacht zelf altijd van, hè, als je beginnende belegger bent, dan wil je iets een beetje saais en een beetje hè, weinig risico, veel gespreid. Uh, maar het blijkt dat nieuwe beleggers eigenlijk juist veel meer aangetrokken zijn tot thematische ETF's. Hè, dus the uh, ETF's die een bepaald thema uh, ja, bespelen. En de eerste keer dat ik daarachter kwam, was eigenlijk een jaar of twee geleden. Uh, toen begonnen we met een nieuwe ETF, die volgt videogaming en e-sportindustrie. Nou, en die bleek dus hartstikke populair te worden. Um, in het begin dacht ik, dat is eigenlijk best gek, want het is een hele specifieke uh, ja, uh, niche eigenlijk, hè, waar, waar die in belegt. Uh, maar later begreep ik het wel, want stel dat je nieuw bent met beleggen, dan is het prettig om ergens in te beleggen waar je een heel concreet beeld bij hebt. Nou goed, en zeker de jongere uh, belegger, die kent natuurlijk dat hele videogaming uh, segment. Dus vandaar dat dat uh, mensen erg aanspreekt. Daarom is het dus zo populair, want tenminste ik kan het vanuit mezelf spreken inderdaad, omdat je er een bepaalde emotie mee hebt natuurlijk. Ja. Wat zijn de voorspellingen ook van deze ETF's eh, qua rendementen? Nou, wat ik denk is dat, uh, vooral in grote lijnen, kijk rendementen voorspellen is altijd super moeilijk. Okay. Uh, we zagen bijvoorbeeld afgelopen jaar dat uh, na het succes van die videogaming en e-sport Um, hebben we ook een ETF uitgebracht... die belegt in de halfgeleiderindustrie. Ja, dus bedrijven die chips maken. Nou, iedereen heeft denk ik wel gelezen... dat chips niet aan te slepen zijn. Veel vraag. Dus die bedrijven deden het ook supergoed. ETF ging hard omhoog. Heel veel interesse in. Um, ja, en dan zie je dat... als dat een beetje... Draait, hè? Want zeker de afgelopen weken zie je dat juist die techbedrijven het weer veel moeilijker hebben. Hè? Dat ook de populariteit weer ietsje afneemt. Um, dus ja, het is gewoon heel moeilijk om te voorspellen wat gaat het uh, komend jaar worden. Uh, we hebben bijvoorbeeld een waterstof ETF. Nou, die belegt in bedrijven die uh, echt die energietransitie faciliteren. Nou, natuurlijk superbelangrijk in het kader van hè, alle ESG ja. uh, dingen die we eigenlijk willen bereiken. De, de, nou ja, hè, in de, het, het klimaatneutraal uh, worden. Um, ja, ik verwacht dat die populair zal zijn, ik verwacht dat die ook zal groeien. Maar ja, het rendement is heel moeilijk in te schatten en daarom zeg ik altijd, probeer nou als beginnende belegger in ieder geval een aantal thema's te vinden hè, die je leuk vindt en het liefst ook een beetje verschillende thema's, zodat je wat spreiding hebt. En als dan het ene thema het goed doet, uh, compenseert het misschien een thema wat het iets minder doet. Ja, begrijp je. Nou, goede tip inderdaad. En nou ja, dan nog een vraagje, want hoe gaan we deze ETF's aanschaffen? Ja, nou dat is ook voor beginnende beleggers best moeilijk vaak, hè? want dan nemen ze contact met ons op en dan zeggen ze: Goh, prachtig, maar hoe word ik klant? Nou, om een ETF te kopen heb je een beleggingsrekening nodig hè, bij een bank of bij een broker. Nou, er zijn talloze voorbeelden in Nederland. Um, en ja, die bank of broker waar je die effectenrekening hebt, die zorgt er eigenlijk voor dat je dus toegang krijgt tot de beurs waar de ETF's genoteerd zijn en op die manier kan je ze kopen. Nou, bij sommige banken brokers is dat, uh, laten we zeggen, echt execution only. En, uh, maar er zijn ook banken en brokers die hebben ook nog de mogelijkheid om bijvoorbeeld periodiek te beleggen. Mm -hmm. nou, als ik mensen één tip mag geven, dan is het toch, ga eigenlijk een periodieke belegging doen. Zorg dat je een incasso uh, regelt. Zorg dat je iedere maand, het liefst net nadat je salaris binnengekomen is, uh, bijvoorbeeld 100 of 200 euro belegt. Uh, want dat automatisme... Dat zorgt ervoor dat je op lange termijn uh, nou ja, niet alleen hè, je aan je eigen plan gaat houden, maar dat je het ook volhoudt en, en dat je dus eigenlijk ja, meer vermogen opbouwt dan wanneer je zegt van nou, ik ga dat iedere maand heus wel doen, want dan zul je zien dat er af en toe eens een maand tussendoor komt waarin je besluit, nu even niet, want ja. ik ben twee keer uit eten geweest en ik heb er nu geen geld voor. Ja, ik ken het. het hetzelfde met sporten of iets. Ja, toch? Ja, top. Nou, hartstikke bedankt. Dankjewel Bart van Beleggers Academy voor de heldere uitleg wat een ETF is. En Martijn, ik wil jou bedanken voor het delen van de populaire ETF's onder de nieuwe belegger. Spreiden is van belang binnen een portfolio. Daarom voegen wij de S&P 500 ETF en de eSports en videogaming ETF aan ons Kuske portfolio toe. Tech versus Fund Ik vraag me wel af, op het moment dat je alleen in crypto belegt, ben je aan het beleggen. Beleggen betekent dat je je geld spreidt over heel veel dingen. Aandelen, obligaties, digitale munten als je dat wilt. Maar dan ben je pas echt aan het beleggen. Eden legt het hier al uit. Beleggen betekent een portfolio onderhouden met verschillende beleggingen. Om zo'n portfolio samen te stellen ga je een assetallocatie uitvoeren. Dit stelt eigenlijk je risicoprofiel voor. En je portfolio bestaat uit verschillende soorten assets, oftewel activa klassen. Activa-klassen bestaan uit cash, aandelen, vastrentend en alternatieve beleggingen. Cash is je buffer. Aandelen kan je op verschillende manieren aanschaffen. Vastrentend zijn leningen die je uitgeeft. Um, en alternatieve beleggingen, zoals onroerend goed of commodities. Bijvoorbeeld wijn, koffie, gas, uh, olie en natuurlijk crypto's. Ik heb voor jou drie verschillende soorten strategieën toegelicht. Deze kan je terugvinden op www.qscope.com. Het kuske portfolio stel ik samen volgens de vuistregel 100 min je eigen leeftijd, in mijn geval 26. Zoals je ook terug kan lezen in de kuske blog. Van beide percentages snoep ik dan wat af en verdeel ik over alternatieve activa. Ik hanteer de 60-40 strategie niet omdat ik jonger ben en daardoor een langere horizon heb en daarbij wat meer risico kan en wil nemen. Ik heb het natuurlijk even laten checken bij de expert Edi Mujagic en hij vindt het een mooie mix met de goede spreiding. Versus fund. Ja, goeiedag. Ik uh, wil het vandaag met jullie hebben over het aandeel Just Eat Takeaway. We kennen het aandeel natuurlijk van voorheen. Takeaway.com, van thuisbezorg.nl is uh, begin 2020 samengegaan met Just Eat uit het Verenigd Koninkrijk. En nu dus Just Eat Takeaway. Ik zei al, begin 2020 aan de vooravond van de coronapandemie... Ja, dan zou je toch zeggen, he, iemand die, of een bedrijf wat werkt aan thuisbezorgd en dergelijke en flink aan het groeien is, eh, juist als natuurlijk de coronapandemie er is, HORECA is dicht, dan zou je zou toch zeggen, nou, die hebben de wind enorm mee. Uh, Daar leek het ook wel even op, moet ik zeggen. Uh, maar ik moet wel zeggen, het viel daarna toch wel behoorlijk terug. En Jitse Groen, he, de, van de Nederlandse tak, uh, die gaf aan, ja, veel kantoren zijn ook dicht. He, dus we hebben veel minder lunches en, en met overwerk en dergelijke. Dus het viel toch nog een beetje tegen. Je zou zeggen, fundamenteel hebben ze de wind helemaal mee. Maar we zien dan toch wel dat het aandeel, eh, nou, daarna, in die maanden daarna, in 2020 en later ook nog, best wel aan het zakken was. We zijn even boven de 100 euro geweest. En om even aan te geven, eh, we staan nu zo rond de 50 euro. Goed, ze opereren in een hele dynamische markt. He, dus dat geeft heel veel dynamiek en groei. Veel spelers, we kennen Uber Eats wel, uh, Deliveroo natuurlijk, noem alles maar op. En wat wij verwachten, fundamenteel gezien, is natuurlijk dat uh, Just Eat Takeaway uh, wel een overnamekandidaat zou, uh, zou kunnen zijn. He, want je ziet toch wel dat de, de groei zit er wel weer in in de afgelopen tijd. Ze gaan van nog aan in 2021 hebben we 33% meer orders uh, ontvangen. Maar we maken nog wel verlies. We hebben een moeilijke investering gedaan natuurlijk in de Verenigde Staten. Uh, dus ja, dat aandeel bleef ook maar een beetje zakken, het viel toch nog een beetje tegen. Maar, wat Jitse Groen zei, de meeste verlies in de investeringen hebben we al gedaan. De groei in de Europese Unie zit er, goed in, zit er hartstikke goed in. En ja, de VS valt nog een beetje tegen en overal dus nog verlies. Het is, fundamenteel gezien, een overnamekandidaat. Dat is even het fundamentele verhaal. Aan de andere kant kijken we ook natuurlijk technisch. Dan zien we dat we al een aantal jaar geleden bleef die koers van Just Eat Takeaway zo rond de 45 euro. Nou, ik heb even een top gehad, het boven 100 euro zakte daarna terug. We zien dat hij dus een steun vindt, een technische steun rond die 45 euro. Dus wat ons betreft is het zo rond die 45 tot 50 euro kopen. Ja? Wij werken altijd met een stoploss. Want het is echt niet zo dat als die markt nog maar verder zakt en na hoop komt wanhoop, dan moet je er gewoon uit zijn. We gaan dus nu op de technische steun kopen, met in ons achterhoofd natuurlijk die mogelijke overname. Koersdoel is 80 euro. Ja? En we houden de stop los even aan op 10%. Ja, dus als je zo rond de, laten we zeggen, rond de 45 koopt, dan zet je de stop even op 40 euro. Dus, fundamenteel en technisch, koopsignaal, just eat takeaway. Edgar De Haas van Trading Strategy, bedankt voor de zowel fundamentele als de technische analyse. Jet zal toegevoegd worden aan het Kuske portfolio. En nu jij weet hoe jij een portfolio kan samenstellen, ben ik toch wel benieuwd naar jouw strategie. Stuur deze dan door naar reactie.kuske.com. Fire and Crypto Storytelling. Hey allemaal, ik ben Roy, ik ben 26 jaar, ik doe nu zo'n uh, twee jaar uh, beleggen. We begonnen met beleggen omdat de sparen is eigenlijk uh, ja, 0,0 nog wat uh, waren. En ik toch mijn vermogen graag zag, uh, zag zien groeien. Helemaal omdat ik op termijn een huis wil kopen. En ben ik ben me eigenlijk begonnen met verdiepen. Door uh, online veel dingen te bekijken, artikelen te lezen, YouTube. Ik heb gesproken met een goede vriend van mijn vader. En toen ben ik eigenlijk uh, ja, in de corona-dip uh, begonnen met beleggen. En een beter moment om in te stappen. Kon niet. Toen ben ik wel snel de AIX gaan begeven beleg voornamelijk uh, met een dividendstrategie en in de, op de Nederlandse markt, dus op de AX, bij de grote Nederlandse bedrijven zoals ING, ABN, ASR. Uh, deze markt, uh, waarin ik mezelf nog steeds probeer te ontwikkelen en uit te dagen. En dan luister naar de Jong beleggen, de podcast, waarin ik heel veel, nog veel meer dingen leer ook over beleggen en over andere markten in, in Amerika, China. Voorlopig hou ik me denk ik nu even bij het veilige hier in Nederland, En misschien ik een paar kleine uitstapjes op de, op de Amerikaanse beurs. En daarnaast volg ik natuurlijk ook uh, Cusco Online. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd wat de volgende gouden tip wordt. Fire. FIRE bereik je niet zonder het op orde stellen van jouw financiën. Dit doe je door al jouw inkomsten en uitgaven en de rest van je vermogen inzichtelijk te maken. Dit heet nou persoonlijke financiën. I know, het klinkt niet echt super interesting, maar ik denk dat je er nog wel van op zult kijken. Want door het inzichtelijk maken van al deze financiën, krijg je namelijk een beter overzicht van nou ja, wat je uitgeeft. Zo staat er bijvoorbeeld nog een abonnement op een krant die je helemaal niet leest. Of ga je eigenlijk toch nooit naar de sportschool? Inkomsten zijn alles waar je geld voor krijgt, bijvoorbeeld salaris, omo Duo, zorgtoeslag en rendement op investeringen. Uitgaven bestaan uit vaste lasten zoals huur, energierekening, zorgverzekering, sportschoolabonnement of je telefoonabonnement. Dagelijkse uitgaven zijn bijvoorbeeld boodschappen, coffee to go, je insta-famous etentje buiten de deur of je kledingverslaving. Pak je rekeningoverzichten van de afgelopen maanden erbij, zet ze in een begroting, categoriseer ze en stel budgetten op. Er bestaan handige tools zoals apps en Excel templates om de financiën inzichtelijk te maken. Het geld wat je overhoudt is je besteedbaar inkomen. Stel een spaar- en investeringsdoel op en zorg ervoor dat je maandelijks automatisch, zodra je salaris binnen hebt, dit bedrag alvast opzij zet. Crypto. Laten we gewoon meteen erin duiken. We gaan het heel kort houden, um, want het cryptojaar is eigenlijk ook voorbij gevlogen. Wat we gezien hebben is langzaam aan dat de adoptie uh, aan het groeien was. En we hadden al die aanname in 2020 van nou, vanaf 2021 gaan we echt wel institutionele adoptie zien. En dat hebben we ook gezien in 2021. Maar ook meer retailers die de markt op zijn gekomen. Um, en die institutionele adoptie, hoe zien we dat nou? Dat zien we door de, zoals we dat noemen, de on-chain analysis. Wanneer we eigenlijk kunnen bekijken hoeveel bitcoin er op exchanges blijft hangen. Of hoeveel er van exchanges wordt afgehaald. En in cold wallets worden geplaatst. Want die bitcoins die bewegen daarna namelijk voor een hele lange tijd niet meer. Nou, en we zien dus steeds meer instituten die bitcoin op hun uh, balans eigenlijk gaan aanhouden. En dat is heel interessant. Daarnaast zie je natuurlijk ook nog een hele grote blockchain-trend. En die blockchain-trend is er ook voor die instituten, die gaan werken met die nieuwe technologie en gaan kijken hoe dat het beste past in hun, uh, ja, in hun bedrijfsvoering of in hun proces. Dat hebben we een beetje gezien door het jaar zo heen en uh, dan, dan zag je natuurlijk de prijs van Bitcoin en van sommige andere cryptocurrencies ook stijgen, uh, met name de, de layer 1 solutions dus de, de oplossingen. Uh, die hun eigen blockchain-infrastructuur hebben gebouwd. En aan het einde zag je eigenlijk een beetje dat dat hele NFT-ding, dat dat ook een soort, ja, een soort hype was. Dus de, we hebben de NFT's, de, de Metaverse en zelfs de memecoins hebben we ook nog gezien uh, in het jaar 2021. En ik verwacht dat het jaar 2022, dat we eigenlijk nog veel meer institutionele adoptie gaan zien. Dus... Ik kijk er naar uit. En je zei toen net ook toevallig iets over... Uh, met de cryptos, want dat voelt wel een heel interessante. Uh, je moet goed opletten dat het... Nou ja, je het verschil tussen projecten... En echt inderdaad mensen die er een soort van uh, een bedrijf van hebben gemaakt, zeg maar. Ja, nou, er zijn natuurlijk heel veel... Uh, crypto-muntjes. <laughs> volgens mij hebben we in 2020... aan het begin waren het uh, iets van 8.000. Volgens mij zijn ze nu verdubbeld. En zijn het uh, volgens uh, data van, volgens mij, CoinMarketCap iets van 16.000. Uh, het ik niet op vast. Ik heb het vandaag niet gecheckt. Um, maar we zien dat er een hoop nieuwe muntjes bij zijn gekomen. Nou, dat kunnen tokens, maar ook coins zijn. Um, maar heel veel van die projectjes, of heel veel van die muntjes eigenlijk moet ik zeggen, dat zijn bedrijven, dat zijn uh, mensen die een probleem hebben gezien en dat probleem willen oplossen en dat opdenken te kunnen lossen met een cryptocurrency, met een coin of een token. Maar er zijn ook heel veel van die muntjes, dat zijn gewoon projecten, experimenten. En als je meedoet aan zo'n project of zo'n experiment, ja projecten die hebben vaak een einddatum. Bedrijven, ja, die willen zo lang mogelijk blijven bestaan, dus de kans dat die uh, op de lange termijn blijven bestaan, praten we vier tot zeven jaar, die zullen ja, vaak ietsje groter zijn dan dat dat bij experimenten of projecten zo, uh, zo, uh, zo zal zijn. Projecten kunnen wel uitgroeien tot bedrijven, is a possibility, maar het kan ook heel goed zijn dat ze denken, oh, we hebben dit experiment uitgevoerd, niet gelukt, uh, we, gaan <lacht> verder met, uh, we gaan verder met ons leven. En we willen niet dat mensen... Ja, we willen niet dat mensen in dat soort projecten gaan investeren omdat je dan nou ja, niet per definitie je geld kwijt bent, maar het risico vele malen hoger is. Maar ze ja. willen ervoor zorgen dat mensen als ze gaan investeren in cryptocurrency bedrijven of blockchain bedrijven die gebruik maken van een token, dat ze ook gaan snappen welk probleem ze oplossen of op willen lossen met de token. Hoe kan je checken of iets een project is en wat een bedrijf is? Poeh. En dat is dus heel lastig. Do your research. Wie de founders zijn. Als mensen hun gezicht laten zien, dan hebben ze de, de bedoeling om dat project of dat bedrijf voor de lange termijn te laten bestaan. Uh, het zijn mensen die echt een probleem oplossen en dat probleem op, willen oplossen voor klanten. Dus uh, er is een bepaalde markt waarvoor ze dat oplossen. Bij projecten die zijn vaak ietsje schimmiger, onduidelijker. Het gaat vaak over heel veel geld verdienen, maar niet over het oplossen van een probleem. En dat is met name het ding waarvan ik zeg, zoek daar maar. Een project of een bedrijf wat echt een probleem oplost en waarbij de mensen uh, ja, eigenlijk zichzelf zichtbaar maken. En natuurlijk een roadmap met duidelijke milestones die ze willen of al hebben behaald. Zodat we weten waar ze naartoe gaan in de toekomst. Thanks. is het next time. <laughs> Thanks Roy voor het delen van jouw ervaring. En Raoul, jij bedankt voor jouw blik op de crypto wereld. Nou ja, crypto kan natuurlijk niet ontbreken binnen het Kuske portfolio. Maar ik moet hem wel aan kunnen schaffen via mijn broker. Ik ben daarom eventjes op zoek gegaan en ik heb eventjes wat advies gevraagd bij Raoul. Daarbij ben ik tot de conclusie gekomen dat wij Galaxy Digital gaan toevoegen aan ons Kuske portfolio. Het is een financiële dienstverlening en vermogensbeheerder in de crypto-branche. Kuske bedankt haar vrienden van Ek en Beurspro die de talkshow mede mogelijk hebben gemaakt. Adviezen zijn gegeven op persoonlijke titel en onafhankelijk van Kuzke tot stand gekomen. Deze talkshow bestaat uit vier blokken. Beursnieuws, Beleggen in praktijk, Tech versus Fund, Fire en Crypto. Bekijk, luister of lees de blokken via YouTube, Instagram of op de website www.kuzke.com. Zoals gewoonlijk sluiten we deze show af met raad het aandeel. Raad het aandeel. In elke talkshow kan jij een prijs winnen door een aandeel te raden aan de hand van een raadsel. Deze kan je invullen op www.kuske.com slash raad het aandeel. De winnaars worden in de volgende talkshow bekendgemaakt en zijn terug te zien op de website. Welk aandeel slash bedrijf uit de Nasdaq beens lekker weg, maar werd keihard afgestraft alleen maar omdat ze de te hoge verwachtingen niet waarmaken en hierdoor de verwachtingsbubbel uiteenspatten. Wat resulteerde dat de koers in één week tijd met ruim 30% kelderde. Ga naar www.kuske.com slash raad het aandeel. Vul het aandeel in en maak kans op een van de vijf boeken Common Stocks and Uncommon Profits van Philip Fisher. De aanrader van de succesvolle swing trader Jordi van de Bas en Warren Buffet. Wekelijks een nieuw item. What's up next? Beurs nieuws.